Prio 1, reanimatie, afhuizing dan, neemt aan. Ja, uh, 14, te plaatsen, schaalt op middel brand. En de... Hallo, brandweer. Hallo. Nee, hier is niemand aanwezig. Ten Wederom, gebouw brand, Prio 1. mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 morgen en vandaag ga ik op pad met de autoladder met mijn collega. Um, ja, eigenlijk niet zo heel veel eraan toe te voegen alleen dat het uh, nog steeds uh, sneeuw is. Het is niet heel glad meer gelukkig maar. We hebben dikke winterbanden eronder en er is gestrooid of zo weet ik het. het is gewoon uh, de, de gladheid mod uh, is het namelijk uit. Um, ja, de autoladder uh, kan er natuurlijk niet helemaal inzetten zoals.. Uh, in het echt, zoals die in het echt wordt ingezet. Ik moet er een beetje mee spelen. Dus ik zal misschien maar als enige aankomen bij een melding van een... Uh, wacht even. Een melding. gebouwbrand. brand. Uh, kan zomaar zijn dat ik al als enige daar aankom. En wat sowieso is, is dat ik hem als enige moet gaan blussen. Want de TS die lost het niet op. Voor ons. Uh, hier zit een ladder in en die zit van de Los Angeles Rescue Division mod zelf. Dat betekent dat uh, ik die even ga laten verdwijnen. Dan doen we het middel van zo en dan zo en dan ja dat zit. Oh, daar gaan we. Al in. Zullen we, we zullen van alles een beetje pakken, we zullen eigenlijk een beetje een first responder TS autoladder zijn of zo. Uh, een beetje reanimatie misschien uh, dat maakt Maak er eens dus wat leuks van. Voertuigcontrole natuurlijk heel belangrijk. Is wel handig was de grillflitsers ook erbij aangaan. Maar die doet er niet, nu wel, maar nu niet. En oranje. Helemaal yes. even load plugin en dan vehicle catch it. En als het goed is, als hij niet. Zouden we dus nu ook met de P, even met de O. De O. Nee, nah, dat doet niet. Uh, ik dacht dat we de uh, ladder konden besturen maar dat kan alleen met uh, de andere maar niks uit zullen we natuurlijk wel terug binnen ja, ja, natuurlijk zit hier ook een tank in een watertank in uh, dat is in het echt natuurlijk ook niet bij een autoladder denk ik de, heel, heel klein denk ik. De, de, vermoed ik. Ik niet meer zeggen. Ik weet wel dat de uh, of de TS natuurlijk uh, de, uh, de autolad of als van water. Daar komt een kazerne alarm. Een reanimatie. Uh, even kijken. Nou, um, let's go. of gaan Hij stopt niet meer. Ik kan de melding nog niet aannemen. Ja, misschien heb ik hem wel aangenomen. Maar meestal moet je nog iets ei. We gaan gewoon rijden. 3-1, reanimatie. Afhuizing, man. Neemt aan. En we zijn weer terug op de kazerne. Uh, kijken of het kazernealarm nu wel gewoon afgaat zeg maar en daarmee bedoel ik uh, of stopt moet ik eerder zeggen. Want hij ging oneindig door. En het voordeel en het vette vind ik dan wel weer van deze mod is tot als je wegrijdt stopt hij of gaat hij steeds zachter. Dus alsof net het kazernealarm echt hier binnen afspeelt en niet uh, geprogrammeerd is tot je het continu hoort waar je ook bent. Want als je dus uh, niet op de kazerne bent, hoor je ook geen kazernalarm als je een melding binnenkrijgt. Dus dat is wel tof. Hij gaat nu af. Een gebouwbrand. En dan moet ik nu de Griekse I kunnen gaan indrukken. Yes. En hij stopt. Maar wat ik nu wil zien, want hij stond op de freeway. En dat lijkt me industriegebiedje wat een pittige vriend kom op hè ga maar een vaste fire gear uh, omdoen police tp dus die gaan uh, ons hopelijk zo snel mogelijk een eerste inschatting uh, geven meestal bij die andere kazerne als je eruit rijdt dan staat er een brand en hey joh een brandpaal waar je dan vol tegenop knalt 3-1 gebouw lelijke schenen had een drietoon welke brandweer heeft nou een drietoon welke auto heeft überhaupt een drietoon want ik geloof ik dat dit gewoon volledig verboden is uh, in Nederland, een drietoon en dus, uh, maar ja, dat maakt verder niet uit maar die is een ongeluk gehad op beeld, wel echt super grappig, of ja grappig niet ging maar hoor maar het zag er echt heel knuizerig uit Nou, oh, ik ben mijn knipperlichten vergeten te gebruiken dat doen we nu nog een keer ik hoor de popo ik zie wat rook ook ja, zeker zien we er ook. Ja, uh, 14,51 te plaatsen. schaalt op middelbrand. En dan, wat ik al zei. Gaan wij nu gewoon ons ding doen. En ons ding is uh, beginnen met blussen, Terwijl een autoblader dat helemaal niet doet. Normaal komt een TS te plaatsen. Komt alles te plaatsen. We kunnen trouwens wel even een ts nog te plaatsen vragen. En dat doen we in de middel van... gaan we ook Dus we gaan rustig naar binnen. Ik zie echt bijna niks. Ik zie echt niks. Ik hoop dat de elektriciteit hier al uit staat. Want het is hier allemaal apparatuur die in de... Hand staat en met water wil je dat eigenlijk niet hebben, lijkt mij. Gasflessen, let op. Gasflessen binnen. Gasflessen binnen. Ik ga je trouwens gewoon je taak geven. Oh nee, oh nee, fire Firexing. Ik wil Dat zeggen, ik wil dat je een slang gaat gebruiken, dat heb ik nog nooit zien doen, dus ik wil eigenlijk echt alle hoeken fikken gewoon, nu is het mogelijk. Nu sowieso die rook die is hier altijd al omdat het een, een staalfabriek is of zoiets, dus in die bakken zit vloeibaar staal geloof ik. Dus ook al zie je daar nu nog wat van vlammen, dat hoort dan weer wel. Waarom blus ik zo? Ik geloof dat dat best wel gewoon super effect heeft in plaats van de slang door aan te laten, dan ben je ook super snel uh, je, al je water kwijt. Maar ja, nu zie je, dit is allemaal al rookvrij. Ik weet niet of dat nou ook hoort, ik denk het wel. Dus we gaan verder. Roken. We kijken natuurlijk gewoon of de slachtoffers zijn, hè. Hallo brandweer. Hallo. Nee, hier is niemand aanwezig. We schalen trouwens maar op naar grote brand uh, in overleg met de OT. Of de grote brand kan geloof ik gewoon de DS en de autoladder doen. Ja, in dit geval de TS te bevelvoor. Maar wij zijn gewoon alles in één vandaag. Ik zie helemaal niks joh. Hoe zit met uh, zuurstof? Dat is nog goed. Mooi so, uh... hoe die slang mij gewoon overal naartoe volgt. Normaal zou je wel vijftig keer in de knoop hebben gezeten. Mijn collega is ook nog bezig. Misschien moet ik er online contact met hem hebben. Mijn collega, kom eens uit voor de Wim. Nee, nee dit is niet Wim. Voor de brandweerman, uh... Ik? Je niet Waar ben je vriend? Ja, zie je het? Het is allemaal vloeibare shit, joh. Oh, mijn collega. Ik ben hem aan de bus. Sorry collega. op, daar zijn vonken zichtbaar. Blauwe vonken, lijkt me een beetje iets met elektriciteit. mogen stellen dat we bijna alles onder de controle hebben. Maar ik weet niet meer hoe je het boven komt. Je komt hier sowieso naar boven, dat weet ik wel. Met een ladder, maar die zie ik hier gewoon niet, denk ik. Zit hier ergens? Ja, is dit een ladder? Nee, hè? Hoe kwam hier over boven? Ik heb het geweten, ik ben er vaak gekomen. Ik probeer gewoon zo te bussen. Ja, maar potvol drie dubbeltjes, verdomme. Nee, ik maak er wat van. Krijg nog door? zuursflatten Hoi Mag ik even langs? Of ja, heel goed man Oké, okay, hier lijkt het allemaal brandmeester Alles je weet uh, Hier zag ik nog iets Hier tussendoor? Nee, toch niet mooi En dan moeten we alleen nog deze Nou, daar zijn we Kom op dan Ik kan er uren nog blijven spuiten. Waar staat mijn collega überhaupt uit? Lekker, kom eens uit. Waar ben je? Ben nou je naar buiten gegaan? is naar buiten gegaan? Ja, misschien moet ik even terugkomen met de brandblusser ofzo. Ik ga dat doen. Want dit is echt het enige vlammetje waar we de buiten blussen. En zoals ik al vaker heb gezegd. Oh nee. Kijk, je moet zeg maar een. Oké, okay, die is nu wel uit. Je moet zeg maar een. Een waterstraal op de grond. Ik ben verkeerd aan het Yes, brandmeester, wij gaan kazerne Hier gaan we eens flink laten luchten. Maar dan mag de TS doen, ook al hebben wij in de autoladder de grootste ventilatoren. Dat meen ik. Oké, okay. goed man. Clear equipment, je gear off. Yes. En het zo, collega, kom maar door. Hij komt niet. Voor me. Eh. Uh -huh. Attention all units. We hey. have a civilian requiring assistance on. Palomino Freeway, units respawn code three. Kijk, ik zei dan wel. All units, we have a pedestrian struck by a vehicle on Altopia Parkway. Units respawn code three. No skin off of my ass. Thanks, friend. So. Die is voor vol, en we zijn met terug op de kazerne, waar een melding met rond Die gaan we aannemen, gebouw brand, wederom. Live of aid of office. Roger, we are in room. Wederom, gebouw brand, prio 1. Dus ik een... heb ik naar rechts aan, maar het was eentje verder. De nog rook wat ik hier zie? Binnen. Of is dat iets wat op de achtergrond is? Of hoort dat doordat ik weet niet wat het is. Um, AC, de 1451 zijn we geloof ik. Hè. We zijn ter plaatse. Uh, we zien wel iets wat een beetje raar uitziet. lijkt de brook van binnen, maar voor de rest niet heel veel zichtbaar. Dus we gaan een binnenverkenning doen uh, met ademlicht en alles over. Op zijn gemak. Het zou een gebouw... Nee, het zou trouwens wel een gebouwbrand zijn. Ik zit wel steeds een beetje te denken van het is een OMS, maar gewoon een gek gebouwbrandje. Ja. Dus daar gaan we ook uh, vanuit. En dit is onze hulpdiensten in de Geen brandmelder af. Dat is niet mooi. Dus misschien zijn er nog wat mensen in het pand aanwezig. Nou, daar staan ze toch wel buiten. Deze deuren zijn allemaal dicht. Dicht en dicht. Hier is niks. Hoi! Wat de fuck doen jullie hier nog? gaan naar buiten, dat is het mogelijk brand. Nee, ik denk dat ik dit zie, wat je hier ook ziet, ja duidelijk. Dat daar allemaal op die ramen. We gaan toch nog eens kijken, liften zijn natuurlijk niet beschikbaar, moeten we ook niet gebruik van maken. Hallo, brandweer ja hier zit hij nog allemaal aan het werk ik denk dat het een prank call is want niemand weet er iets van Als dit, die muur ziet er een beetje raar uit moet of schoongemaakt worden of hier is wel rookschade maar nou, ik denk dat het allemaal wel meevalt oké okay. ik ben niet verder of wat we hebben een verkenning gedaan, uh, niemand weet er iets van zo te zien, dus wij gaan een gedoe, kazerne, uh, einde melden, grondzoeken. Roger. Attention all units, citizens report. A cardiac arrest on Los Santos Freeway. Units respond, code 3. Roger, dispatch. We are in room. Roger, dat. Helpgroepen voor een reanimatie. Kijk of deze wel doorgaat. De eerste, was, vroeger, de eerste was gelukkig. Ambulance is te plaatsen dus, uh, en snel te plaatsen, dus misschien wel een afwijzing. Maar dat zien we pas, dadelijk pas, want het was geloof ik op de snelweg, dus uh, ik ben benieuwd. erin best lang door. En toen begon die oranje ook maar te rijden. Dus, uh... Trouwens, de eerste keer dat jullie zien, de taxi's zijn zwart. yay Thanks to... B.E. Mods 5. B.E. Mods V. PE mods kun je het ook uitspreken. Maar thanks naar hem. Het is geen afwijzing. Want het is meer op snelweg. Nou daar staat een supervisor. We staan ook nog uh, een beetje raar geparkeerd, dus alsof ze een ongeluk hebben gehad. Ik ga niet hier draaien op de snelweg, we gaan uh, dus... dus, weet het. Ja, ik denk dus. Kijk eens, hij leeft! We gaan over de wegafzetting, ook al is dat niet de taak van de brandweer. Maar nu is hij even wel. Nee, hij leeft niet meer! Jawel, hij leeft jullie zagen het natuurlijk ook hè. Nee, geen taxi. Oprotten hier. Dan gaan we een beetje. Het lijkt helemaal nergens als we dat dan hier. <laughs> Zo pionnen neergezet. Hé joh. Pale gek. Poef weg met jou. Poef weg met jou. Poef weg met jou. Poef weg met jou. Wegafzetting weg weg ah. plus 1. Moet je wel zeggen. Nee ja we hebben hier eigenlijk niks te doen. Want hij leeft. gewoon Hij stond op. Dus ik snap niet wat jullie nou weer zijn aan het doen. I I maar dus X, zou ik zou zeggen we gaan er verder niks aan. Melding uh, no, afgekrollen. Nee hoor, gekken. Kom vriend, we gaan hier snel weg. Dit is uh, dramatisch. Ja, Attention units, En dat is het laatste voor vandaag. Een gebouw. We hebben daar nog wel wat op Want de reanimatie eerste reanimatie was niks. Tweede melding was wel een dik brandje. Derde melding reanimatie was niks. Uh, ik bedoel derde melding uh, gebouwbrand was niks. Vervolgens de reanimatie was dat helemaal niks. Hij was wel iets, maar hij leeft weer. Ja, je, weet de auto, je ziet ook zo'n grote brand vooruit te aankomen of niet dan. En deze melding moet natuurlijk wel ook wel een dik brandje worden. Bus maakt ruimte, bus maakt perfect ruimte tijdens de bus. Oeh, en de bus knalde ergens op. Nu nou, ik knalde ergens vol oh hier, ik knal ergens volop. Ik zag het gewoon gebeuren. Ook al. Ja, dat zou ik het niet wil ik het zeggen, maar. Dus ik zag hem inderdaad niet. Maar ik zag het toen wel weer, maar te laat. snap je nog? Ik niet namelijk. Kijk, altijd kijken wat achter die vrachtwagen komt en je weet het nooit. En dat ging een beetje fout. Of dat ging niet fout. Bij de filmpje straks. Of zagen of in de beschrijving kunnen zien. Um... Het ging niet helemaal lekker daar, uh, of ja, vooral, ja ze zagen gewoon niet wat achter die vrachtwagen uh, allemaal vandaan kwam. En zo te zien is dit helemaal drie dubbelknoppen snaden, want anders zagen we er ook wel al. Piep, piep, piep. Geen rook zichtbaar, geen mensen die me opwachten omdat de brand zo groot is. Dus ik ga gewoon even naar binnen kijken van hey, wat is hier allemaal los? Hallo brandweer, is je gebeld? Ik hoor niks. Dat is een goed teken. En een goed teken voor de bewoners. Ook al woont hier waarschijnlijk helemaal niemand. We gaan even parkour doen. Ik hoop wel mensen praten. Dat zal zijn. Hallo brandweer. Oh, wel iets. Nou. Hallo brandweer. Oké, okay. melding, ook wederom loos. Ja, nou hoeft niet loos te zijn. Hè. Het kan natuurlijk ook een, uh, een echte brand zijn geweest. Maar uh, die al is geplust en nog niet is gemeld dat het uit is. Als ik een klein brandje had heb in mijn huis, hetzelfde geld gaat een van mijn ouders meteen in paniek de brand bellen Of ik hè, dat weet ik niet. En denkt de andere van, ja, wacht eens even, even uh, emmer grote emmerwater eroverheen. Natuurlijk niet als je keuken ervoor brand staat, dat nooit doen. Maar uh, wacht eens even, gewoon even die krant zat in de fik. Ik kan wel uh, de brand voor bellen, maar ondertussen even emmer water emmerwater eroverheen. Ik zou in ieder geval kijken of ik het zelf veilig nog kan blussen. Al is het een deksel op de pan doen. Uh, maar ja, natuurlijk niet als je hele keuken in lichte laaien staat en het zit te ontploffen en zo Dan ga ik je niet zelf blussen om wel geen naartoe te maar dus het kan zomaar zijn dat dit wel brand was, maar al is geplust en dan kan het zomaar een nakontrole zijn geweest. Maar wij gaan terug naar de kazerne en dat bespaar ik jullie mijn uh, rijskills. Uh, wat ik jullie niet bespaar. Moet ik even gaan kijken hoe ik het zeg, want het staat helemaal nergens. Wat ik jullie niet bespaar, bespaar is een video over een paar dagen, twee dagen zoals altijd. Meestal altijd, afgelopen tijd niet echt, maar komt goed. Tot de volgende video, doei!